welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een raster maken met schulpjes uh, het lijkt ingewikkelder dan het is je moet een beetje tellen en je moet goed opletten waar je dus eigenlijk die schulpjes in zet die zet je in het midden van die losse we gaan gewoon beginnen aantal steken deelbaar door 12 en 3 voor de opzetlus en voor dit lapje, ja, je kan er ook een das van maken natuurlijk. En een, een dekentje. Omdat het, uh, ja, de vaste dekentjes voor een babytje of zo, die zijn best uh, zwaar vaak. En dit is een lekker los um, ja, een raster. Dus je kan hier dasjes van maken en dekentjes en uh, wat je maar wil. Deelbaar door de 12. Ik heb nu uh, 36, ga ik erop zetten. 1, 2, 3, 4, 5 zes, zeven, dat wil ik dus snel doen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elf, twaalf, dertien, 14 vijftien, zestien, zeventien, achttien, 19 twintig, 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 3 voor de opzet ketting en dan hebben we de 39 in totaal je maakt een stokje in de, in de tweede opening of in de, ja, in de tweede losse vanaf de naald In totaal moeten hier drie stokjes, dus deze telt mee. Dit is de eerste, tweede, dus dan zet je nog een stokje in die opening. Dan doe je twee lossen. En dan zet je een vaste. Na twee steken, vanaf het begin 1, 2 en dan in die derde. Zet je een vaste. Dan sla je er weer twee over en dan begin je met je schulpje. En het is een stokje, het zijn vijf stokjes in één opening. Drie. Vier. Vijf. Dan sla je weer twee steken over. En dan zet je het schulpje vast met een vaste. En dan heb je je eerste schulpje. Tussen die schulpjes zijn rijtjes van 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan sla je de 5 over. 1, 2, 3, 4, 5. En in de zesde zet je hem vast met een vaste. Dan ga je weer een schulpje maken, sla je er twee over en in de derde zet je vijf stokjes. 1 twee, drie, vier, vijf. Het schulpje zet je vast na twee, een, twee in de derde met een vaste. dan doe je weer 5 lossen 1 2 3 4 5 je slaat de 5 over 1 2 3 4 5 en in die zesde zet je vast met een vaste dan ga je weer een schulpje maken haal je er 2 over omslaan en in de derde zet je 5 stokjes 1 5 het schulpje maak je weer vast met een vaste na sla je de 2 steken over. Dus in de derde na het schulpje. En om te eindigen zet je 5 lossen weer 1, 2, 3, 4, 5. En je eindigt de toer op de laatste steek met een vaste. En dit is de eerste toer. Dus een schulpje, 5 lossen, schulpje, 5 lossen, schulpje, 5 lossen. Je haakt even 3 lossen en dan keer je het werk. En dan heb je nog 2 lossen over om hier dus een vaste in te maken. De tweede toe zijn eigenlijk alleen maar nog um, lossen van 5. Van dus we zetten. We hebben er 1, 2, 3. We zetten er nog 2 losse bij. En dan zetten we in die derde een vaste. In de derde steek een vaste. Dan weer 5 lossen. 2, 3, 4, 5. En dan in de derde steek zet je een vast Met een vaste. Het leukste is als je 2 lusjes kan pakken. Ja. En dan 1, 2, 3, 4 5 en dan zet je hem weer vast in de derde Steek van de losse dan weer 5 1 2 3 4 5 en dan zet je hem vast in de derde van het stokje Dat is precies het midden hè van 5 dan weer 5 5 je slaat er 2 over, 1, 2 en je zet hem in de derde. Dat is altijd een beetje lastig hoor. Tenminste, dat vind ik. Het mooiste is als je twee uh, draadjes kan pakken, maar 1 is ook weer helemaal prima. Je hebt hem vast en weer 5. Vast in de derde van het stokje. En weer 5 Vijf. vijf. En dan ben je op het einde aangekomen. En dan eindig je de toer bovenaan. Die derde lossen van de vorige toer. Dan begin je weer met drie lossen. En dan keer je het werk weer. En dan is het einde van toer 2 Soms dan moet je het werk even neerleggen. Om het weer te kijken wat je nu aan het doen bent. Nu gaan we weer schulpjes in het midden van deze zodat de schulpjes verspringen dus we gaan op deze vaste gaan we schulpjes maken omdat je er vijf over moet houden zet je er twee bij en dan gaan we schulpjes maken hier in het midden dus omslaan voor de stokjes Één, twee, drie vier vijf en die zetten we vast na twee steken hier op deze bovenste met een vaste Dan heb je, je schulpje wat een beetje verspringt ten opzichte van de eerste dan gaan we weer even kijken hoor 5 uh, lossen 1 2 3 4 5 dan gaan we hier een vaste zetten in het midden in de derde, zetten we een vaste en dan gaan we een schulpje maken in het midden Vijf stokjes 1 2 3 Na twee steken zet je hem vast in het midden met een vaste en je hebt weer een schulpje Kijk, en zo leg je je werk even neer om te kijken hoe het uitkomt en je gaat weer 5 lossen maken: 1, 2, 3 4 5 En je zet hem vast in het midden van de losse met een vaste. En je gaat weer schulpjes maken in het midden na twee steken overgeslaan te hebben. En dan ga je weer 5 stokjes maken. 3 of 2 bedoel ik. 3 4 5 en zo maak je de hele toer af en dan is dit je resultaat goed tellen goed dat je zeg maar um, die 5 lossen je zet hem vast met een vaste weer 5 lossen of 2 lossen sorry en dan ga je weer hier die stokjes maken en ik wens jullie veel succes met de rasten met schulpjes. En um, tot de volgende tutorial. Ik zou vra willen vragen of je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik heb heel veel nieuwe steken, die kan je allemaal leren.